De perfecte e-commerce funnel. Als je de woensdag gemakdag afleveringen heb bekijkt dan weet je dat ik gek ben van funnels. En in mijn ogen is ja, wat voor bedrijf je ook hebt eigenlijk alles een soort van funnel. Van hoi, welkom tot aan bedankt voor de betaling. Als je kijkt naar een goede e-commerce, dus een goede webshop, is het heel belangrijk dat je helder voor ogen hebt wat nu eigenlijk die sales funnel is. In andere aflevering van de woensdaggemakstag heb ik het al vaker gehad over Google Analytics... ...en hoe je dus zo'n funnel op je website in kaart brengt. Heb je die nog niet gezien, zoek het even op, op YouTube. Zorg sowieso dat je je abonneert, dat je geen enkele aflevering meer mist. Kijken we echt naar de e-commerce funnel. Dan kun je natuurlijk heel veel tussenstappen en tussenplaatsen. In principe is het in mijn ogen vier belangrijke stappen in jouw funnel. Die gaan bepalen hoe hoog die winkelwaarde is, hoe hoog jouw omzet gaat zijn... En wat uiteindelijk de herhaal aankopen zijn. Dus blijf het kijken. We beginnen bij stap 1. En vooral die laatste stappen zijn enorm belangrijk. Want ga je daar effectief en slim mee om? En pas je ook daadwerkelijk de tips die ik met jou ga delen, dan durf je te garanderen dat jij een omzetstijging zal gaan realiseren met jouw webshop. Wat is de eerste stap in je funnel? Is natuurlijk ook een stukje met verkeer en dergelijke, hoe komen ze op je website. Maar eigenlijk begint het op je productpagina. Zorg dat jij continu je productpagina test. Zorg dat er sowieso op elke productpagina video's en afbeeldingen staan van hoge kwaliteit. Toon specificaties en reviews, prijs- en levertijd, een FAQ. Dus welke meest gestelde vragen worden nu gesteld over dit product? Geef mij bijvoorbeeld ook een functie dat ik het kan bewaren of in een soort van wensenlijst. En natuurlijk een van de belangrijkste is de koopknop. Zorg dat je al dat soort elementen op die pagina hebt staan en test dit. Kies niet gewoon standaard voor de layout zoals bijvoorbeeld WooCommerce of Magento of wat dan ook. Welk platform je ook gebruikt. Zorg dat je niet de standaard layout gebruikt, maar ga testen. Kijk wat het beste werkt. Gebruik complementaire kleuren en laat uiteindelijk die webshop voor jou werken. Maak je bijvoorbeeld ook gebruik van een webnemer, dan kun je dit soort aanpassingen heel gemakkelijk doorvoeren en ook testen. Stap 2 in de funnel is natuurlijk eigenlijk een stukje winkelmand, maar direct wat nog belangrijker is op de afrekenpagina. Gemiddeld verlaat 69% van de mensen die iets in hun winkelmand plaatsen, verlaat de winkelmand weer. Dus je had dus eigenlijk, als jij nu 100 mensen in jouw winkelmand had, dan ben je er dus 69 Kwijt. Nou, je kunt je voorstellen wat dat dus voor jouw omzet betekent. Zorg dat je je winkelmandverlaters in ieder geval het percentage achterhaalt. En ga eens testen met de volgende elementen op je winkelmandpagina en je afrekenpagina. Zorg dat er zo min mogelijk velden staan. Toon de garanties en nog extra reviews over hoe goed jullie zijn. Dus hoe snel de bestellingen geleverd worden. Hoe jullie met klachten omgaan. Welke betaalmogelijkheden jullie allemaal bieden. Zorg dat je alle betaalmogelijkheden sowieso biedt. Zorg dat je de juiste garanties biedt. En in principe hoor jij sowieso volgens de wet met 14 dagen niet goed geld terug garantie te werken. Dus kijk daar naar of dat je ook in die categorie valt. Als jij sowieso dat als verplichting moet nemen, bied die garantie dan en gebruik je het als soort van verkoopargument. Een andere belangrijk iets is dat je duidelijk bent over de verzending en waar die verzending naartoe gaat. Ik wil niet een stap terug, want ik heb net al mijn adresgegevens ingevuld. Ik wil nog een keer zien op de afrekenpagina heb ik de juiste producten in mijn winkelmand en wordt het op het juiste moment uh, ja, bezorgd en naar het juiste adres. Een ander meer salesrecht trucje is uh, door het toevoegen van bijvoorbeeld een order bump. En een order bump is eigenlijk dat ik heel makkelijk in, een soort, in mijn afrekenpagina, ik zie dus de afrekenpagina heel makkelijk kan klikken voeg dit toe aan je winkelmand. Het is een beetje nou, de mars en de snikker bij de kassa. Je ziet die producten en heel snel gooi je dat gewoon op de band zonder er eigenlijk bewust over na te denken. Heb je dat gedaan, dan ga je over het algemeen naar de bedankt pagina. En blijf nog even kijken, want daar heb ik ook nog enkele zeer krachtige technieken voor om ook die pagina te optimaliseren. Maar ik wil eigenlijk nog een stapje daarvoor. Lukt het jou om bij de afrekenpagina te achterhalen wat het beste is? upsells zijn. Dan kun je die upsell gaan toevoegen. Wat zijn upsells? Snelle, snellere levering. Voor 4,95 euro heb ik het nu, morgen of vanavond al in huis. Misschien extra garantie of annulering of iets dergelijks. Misschien wel een impact service. Naast een upsell, dus als jij zegt van oké, okay, ik heb een bepaald extra product, extra fetus, extra pakje verzorgingsmiddelen, Denk eens na van, hé, wat past bij dit product en hoe kan ik er eigenlijk meer uit deze ja, potentiële klant halen? Dus hoe verhoog ik mijn bestelwaarde? Een andere techniek naast de upsell. Je kunt dan op een gegeven moment ook downsellen. Dus van, oké, okay, ze willen dit product niet voor 50 euro kopen. Dus ik bied een ander relevant product aan die wat goedkoper is. Je kunt ook werken met een one-time offer. Een eenmalige aanbieding en zorg dat die eenmalige aanbieding bij jou vervelend voelt en wat bedoel ik daarmee is dat wanneer het bij jou eigenlijk al een beetje begint te krieven, ik geef nu wel echt veel weg ja, dan weet je ook dat die one time offer goed zit het moet zodanig veel waarde hebben voor die klant dat hij gewoon geen nee durft te zeggen en als je dat wel doet dat hij er eigenlijk een beetje spijt van krijgt nou, voorbeelden van one time offers die dus eventueel ook nog de herhaalde aankoop kunnen prikkelen is bijvoorbeeld een extra shoptegoed Koop nu voor 25 euro 100 euro shoptegoed of 50 euro shoptegoed. Kijk waar bij jou die grens ligt. Hoe meer je durft weg te geven, hoe beter deze techniek natuurlijk werkt. Je kunt het ook zeggen, want misschien dat je iemand een VIP kunt maken. Dus dat je zegt van nou, oké, okay, nu voor 25 euro altijd impactservice en snellere levering. Of iets in die trant. Heeft men op een gegeven moment dus de productpagina bekeken, de afrekenpagina en ook door de upsell funnel. Dan kom je natuurlijk op de bedankpagina. En dit is vaak een pagina die in mijn ogen ja, wordt overgeslagen. Bedankt voor de bestelling, klaar. Hop, hè? We, hebben de, we hebben de omzet binnen. Jammer. Gemiste kans, wat mij betreft. Zorg dat je bij je bedankpagina nadenkt: van wat vind ik het belangrijkste op deze pagina? Je kunt richten op meer branding en sales. Dus denk, uh, nou, dat je een. Uh, een shot maakt van een video van ook dat jullie het product aan het inpakken zijn. Dat je een soort van interview geeft van, wauw, bedankt voor je bestelling. Wij gaan je product inpakken en het komt zo snel mogelijk jouw kant op. Mocht er toch iets niet goed zijn gegaan tijdens de bestelling of zo, laat het ons weten en wij lossen het direct voor je op. Zorg dat je het weer menselijk en persoonlijk maakt. Of zorg dat je prikkelt naar een social media actie. Volg ons ook op Facebook of deel je foto, je leukste foto's met hashtag Huppertpup en win dit puntje, puntje, puntje, Je kunt ook nadenken van, hé... Hey, ik wil niet zozeer mijn branding, dus ik doe ook mijn stukje branding. Maar hoe krijg ik mensen nog een keer mijn webshop op? Dan kun je bijvoorbeeld zeggen: een kortingscode voor de volgende keer. Referral marketing. Deel dit met je vrienden en krijg XXXX. Of misschien dat je zegt: van, hé, hey, ik ga alvast aanbiedingen voor volgende week of volgende maand tonen. Stel dat ik nu een bepaalde... Nou, ik heb een beeldscherm gekocht. En, eh, of een bepaalde computer. En dat beeldscherm is volgende week in de aanbieding. Ja, grote kans dat ik het misschien wel even opsla. En dan zou je er zelfs ook nog kunnen zeggen van... Uh, met een knopje met... Geef mij een uh, heads-up of notificatie wanneer deze aanbiedingen live gaan. Probeer ermee te spelen en zorg dat je sowieso alle stappen in jouw funnel test. En elke keer weer met nieuwe ideeën komt om die heel die funnel strak te trekken... En dus uiteindelijk continu de gemiddelde bestelwaarde van zo'n klant omhoog krijgt. Nou, vind je dit nu waardevolle informatie en tips? Zorg dan dat je ergens abonneert en zorg ook dat je op dat belletje klikt als je op YouTube kijkt. Dan krijg je elke week weer een automatische notificatie als de volgende aflevering live staat. En dan zie ik je bij de volgende woensdag gemakdag.